En we zijn weer live. In de week van ons water uh, maken wij uh, bij Waterschap Zelfvest filmpjes over uh, wat wij doen aan waterveiligheid. We wachten even tot een paar kijkers komen nu binnen. Ik heb er nu via de app 2 uh, kijkers. Ik sta hier met uh, Frederik van Delle. En Frederik, wat doe jij aan waterveiligheid? Ik ben uh, muskensradbestrijder. En uh, ik uh, probeer uh, samen met... Uh, 24 andere collega's de, de muskensrat in de provincie Groningen uh, onder de duim te krijgen. Hartstikke mooi. En wat gaan we zo doen? Nou, we gaan zo meteen hier uh, de polder even in, tussen uh, Garmewold en Tezingen. En dan gaan we even een paar uh, vangmiddelen controleren. En uh, hopelijk zit er nog een muskisrat in. Oké, okay, gaan we zo kijken. Kijkers uh, die kunnen een vraag stellen aan Frederik als ze willen. Doe dat ook vooral. Uh, inmiddels hebben we in ieder geval al 9 kijkers, uh, Frederik, oh, die, uh, die met ons meekijken. Dus, uh, en je krijgt ook een hartje. Ook nog. Nou, geweldig. <laughs> Helemaal fantastisch. Het wordt gewaardeerd. Um, zullen we eens even de vuiken gaan checken? Zullen we dat eens even gaan doen? Ja. Kijken of er wat in zit. Check. Oh, het gaat goed met de hartjes, Frederik. Mensen vinden het mooi. Even kijken. Hier zit een duiken. Hier zit een duiker. Nou, de muskisrat heeft uh, in principe twee trekperiodes in het voorjaar en in het najaar. Dan is de muskisrat uh, eigenlijk niet hongvast. Dat wil zeggen dat hij uh, nou ja, op zoek gaat naar, andere, naar een andere partner. En de jongen die zwemmen uit en zoeken allemaal een eigen plekje. En uh, nou ja, dan proberen we de muskisrat op zijn pas uh, af te snijden. En dat doen we door middel van vuiken uh, in een duiker. En uh, die muskisrat die zwemt er doorheen. En vervolgens kruipt hij in zo'n vuik. En dan uh, is hij gevangen. Dat is de bedoeling. Oké, okay, mooi. Ik kreeg net nog een reactie goed bezig, Frederik. Mooi. Dus uh... oh, ik moet zelf uh, oppassen dat ik niet in het water val. Dat zou wel mooi zijn, maar... Uh... <laughs> nou, deze daar zit dus niks in. Maar het is wel even mooi om, uh, om te kijken hoe het werkt. De die komt eraan zwemmen. Die zwemt hierin. Het luikje gaat open. Het luikje valt achterom dicht. En uh, vervolgens, hij kan er niet meer uit. En uh, hij zit vast. Oké, okay, en maken jullie die vuiken zelf? Wij maken het vangmateriaal allemaal zelf, ja. Oké, okay, dat doen jullie op een werkplaats. Uh... We hebben twee werkplaatsen en uh, daar, uh, daar uh, maken wij de, ons vangmateriaal, onderhouden wij ons vangmateriaal. Oké, okay. heb jij deze dan ook zelf gemaakt? Deze of is het een de collega? Deze heb ik zelf gemaakt, ja, klopt. Dus uh, Hij gaat er weer in. Yes! Nou, we hebben inmiddels in ieder geval 15 kijkers uh, via de app, Frederik, dus dat is hartstikke leuk. Als er nog vragen zijn aan Frederik, uh, gooi ze erin, zou ik zeggen. Uh, en dan gaan wij zo, uh, denk ik, nog even naar de andere kant uh, lopen. Of niet, Frederik? Gaan wij dat doen. Goed, dan lopen we even. Uh, we gaan zo meteen... Uh, wacht even, ik ga even wat draaien. Oh, ik we krijg wel de reactie dat de verbinding soms wegloopt. Ja, we zijn in het veld. En uh, ja, de internetverbinding is een beetje wisselend... Uh, ben ik bang uh, wij uh, hebben daar de auto staan naast de molen en uh, daar lopen we even heen we laten hem even draaien en als mensen dan nog uh, een vraag hebben of uh, of wat willen zeggen of reageren dan uh, horen we dat vanzelf Prima. ik zal jou even een beeld brengen Frederik. <laughs> Wat zijn nou uh, materialen die je altijd bij je hebt, uh, Frederik, als je aan het uh, nou, ik heb, vangen bent? Ik heb natuurlijk ook altijd uh, leeslazen bij me en een waardpak. Dat is, uh, dat is eigenlijk ons belangrijkste, want ja, we willen geen natte voeten. We staan de hele dag in het water of lopen door het land, dus uh, natte voeten, dat willen we niet. Uh, handschoenen, Lange handschoenen hebben we ook altijd bij ons, want uh, nou ja, er leven natuurlijk meer dieren in het water dan alleen de muskusrat. En de bruine rat zit er ook tussen en die uh, wilde wel zijn een ziekte verspreiden. Dus... Op die manier uh, proberen wij onszelf een beetje te beschermen tegen uh, ziektes. Oké, okay. ik kreeg uh, nog een vraag tussendoor uh, of je uh, muskelstrat altijd levend vangt. Nee, muskensratten vangen we niet altijd levend. Uh, nou, sterker, we vangen ze bijna nooit levend. Muskelrat uh, zodra die in een klem zwemt of in een vuik, dan duurt het, uh, vooral bij een klem, enkele seconden. En in een vuik enkele minuten voordat hij uh, dood is. Dus uh, het komt okay. bijna nooit voor dat we musketrat levend vangen. Okay. Ik kreeg net nog een reactie dat iemand meekijkt vanuit Spanje. Oké. Okay. Nou, ben je benieuwd wat voor temperatuur het uh, daar is? Het was beter dan hier. Oh, we krijgen nog een hele mooie vraag, ik, die krijg je vast wel vaker. Eet je ook muskusratten? Eet je ook muskusratten? Ja, nou, ik, heb, ik heb wel eens een gegeten. gegeten ja. en uh, ze smaken prima hoor. Oké. Okay. Dus, uh, ze smaken naar konijn. Maar we mogen niet ze niet eten in Nederland? Of, uh... Ja, voor mij wel. Als jij een bol eet, dan uh, <laughs> moet je lekker een opeten. Nou, als muskusrat vangen moet je natuurlijk altijd wel een keer muskelsrat ja, moet een muskusrat geproefd hebben. Zeker. Okay. Ja. Het smaakt als konijn. Het smaakt als konijn, ja. Je. Konijn, ja. En het is, als, als jij hem uit de jas helpt en hij legt op je, op je bord, dan zie jij niet meer dat het een rat geweest is. Oké, okay. nou, ik ben benieuwd, misschien maar een keer proberen. Zeker. Doen. Maar wat doen jullie met de dode muskusratten? Uh, de muskusratten die wij vangen, die gaan in principe allemaal naar de destructie. En, uh, uh, wij mogen ze ja in principe, er mag niks mee gedaan worden, hè. Het is, er, mag, er mag geen winst op gemaakt worden. Dus de, het bond en het vlees mag eigenlijk niet gebruikt worden, maar ja, dat zeg ik, als wij zelf een musketrad mee willen nemen voor de consumptie, dan, dan kan dat. Oké, okay. maar je mag ze dus niet verkopen? Nee, dat mag niet goed. Geen geld aan verdienen? Nee. Oké, okay. nou goed, bedankt voor jullie vragen, we lopen weer even verder uh, richting kwad. Oh, daar moet je voor naar België, kregen we nog een reactie. Daar mag je ze wel eten in België? Ja, of? dan mag je ze wel eten. Waterkonijnen. Oh ja. oh ja, dat is ook zo, ja. Dat klinkt toch wel beter dan muskusrat? Ja. Ah. Op je bord. Wij zeggen, zeggen <laughs> muskusrat, maar de officiële naam is bizam. Dus het is eigenlijk helemaal geen rat. Oh, bizam? Bizam. Bizam. Oké, okay. wat voor soort beest is het dan? <laughs> nou, hij heeft, hij heeft inderdaad meer kenmerken van een konijn dan van een rat. Oké. Okay. Dus, uh, hij, hij, hij doet ook hetzelfde werk als een konijn. Hij vreet ook groen. Hij uh, graaft net als een konijn, alleen al heeft hij hij het in water. Oké. Okay. En, uh, en dat doet hij uh, om hemzelf uh, te beschermen tegen roofdieren. Oké. Okay. Goed. Wij springen zo even op de kwad. Dan zetten we de uitzending uh, eventjes stop, want dan is er toch uh, niks te horen en uh, Wordt het misschien het beeld ook een beetje shaky. Uh, en dan gaan we even naar de andere kant. En wat gaan we daar precies doen, Frederik? Nou, ik heb op de andere kant heb ik nog een klemmen staan. En uh, daar moet vast een zeker een musket in zitten. Oké, okay. goed. Nou, laten we het hopen. Ik krijg een reactie dat het beeld af en toe blijft stilstaan. Dus ik hoop dat de ontvangst aan de andere kant beter is. Uh, hoeveel, uh, hoe lang duurt het voordat we daar zijn? Een paar minuutjes. Oké, okay. dan komen we met een paar minuutjes uh, terug. Volg Noorderzeilvest als je even een melding wil krijgen dat we weer, uh, weer live zijn. Met een paar minuutjes zijn we terug. En dan uh, hopen we echt een muskensrat te vangen. Ik hoop het ook. Oké, okay. <laughs> tot zo!